Goedendag, we hebben heel wat grijs weer gezien de afgelopen dagen. Bewolking, nevel, mist, maar zo af en toe reginaal nou toch ook wel opklaringen. Bijvoorbeeld deze ochtend in Terschelling, op Terschelling moet ik eigenlijk zeggen. Een prachtige zonsopkomst daar bij een spiegelglad wateroppervlak. Want er stond nauwelijks wind en dat levert dan zo'n mooi rustiek plaatje op. De komende dagen... Ja, geen spectaculair weer. We krijgen een oostelijke stroming. Dat betekent wat koudere lucht die onze kant op gaat komen. Verder wolkenvelden vaak, maar wel overwegend droog weer. We pakken de kaarten maar eens bij en dan zien we een hoge drukgebied boven Rusland liggen. En aan de zuidflank van het hoge drukgebied hebben we dan te maken met die oostelijke stroming. die koudere lucht onze kant op brengt. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat dat voorlopig ook wel zo blijft. Vrijdag nauwelijks verandering in dat weerbeeld. En ook zaterdag en zondag is het allemaal een oostelijke wind die er staat betekent lage temperaturen. Een dikke jas is echt wel weer handig de komende dagen. En in de nachten kan het ook licht gaan vriezen. Afgelopen nacht vroor het ook al op een enkele plek een graadje. Qua neerslag lijkt het allemaal reuze mee te vallen. Maar we hebben natuurlijk wel die zachte lucht die hier in het zuiden aanwezig is en toch wel akelig dichtbij komt af en toe. En die koude lucht vanuit het oosten. En ja, dat kan hier en daar toch wel tot veel bewolking leiden. En misschien af en toe wat lichte neerslag. Want veel neerslag zal het niet zijn. En als er dan neerslag valt, met die lage temperaturen kan daar best een vlok natte sneeuw tussen zitten. Maar nogmaals, die neerslagkansen zijn de komende dagen niet zo heel groot, omdat dat hoge drukgebied toch wel vrij dominant is. En volgende week, ja, het ziet ernaar uit dat die oostelijke stroming het niet gaat houden. We zien wel hier op woensdag een lage drukgebied die dan die zuidelijke stroming weer op gang probeert te brengen. Op hetzelfde moment nog wel die koude lucht vanuit het oosten en u kunt het hier mooi zien. We zien hier weer wat paars. Nou, dat is dan zo'n kans op dat scheidingsvlak tussen koude en warme lucht, dat er misschien wat winters en neerslag gaat vallen. Dat is allemaal nog erg onzeker. Daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. Laten we maar eerst even naar de kaart van morgen kijken. Nou, veel bewolking. En temperaturen rond de 5 graden. In de ochtend misschien hier en daar nog wel wat nevel en mist. En op een enkele plek kan ook de zon even gaan doorbreken. En dan ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. De temperatuur dus zo rond die 5 graden. Wat de wind betreft, die is overwegend matig rond windkracht 4. Die neemt dus wel iets in kracht toe. En die zorgt er dan ook voor dat het voor het gevoel wel wat kouder is. En dan de dagen erna. Nou, heel duidelijk zeg maar dat die temperatuur... ...laag is, onder de 5 graden over het algemeen... ...en in de nachten kan het zo af en toe licht gaan vriezen. Dit is een verwachting voor het midden van het land... ...maar in het zuiden en oosten van het land zal het niet heel veel anders zijn... ...hoewel in de buitengebieden die temperatuur echt wel ietsje lager nog kan worden... ...met name in de nachten als er wat opklaringen aanwezig zijn. Wat we ook zien is dat die wind uit die oost-noordoosthoek blijft waaien... ...en later in de periode echt wel wat af gaat nemen. Onzekerheid. Daar had ik het over. Nou, laat ik eerst eventjes gaan beginnen met de neerslagkansen voor de komende dagen. Die zijn dus erg klein. In de loop van volgende week zien we wel dat die neerslagkans wat groter gaat worden. En dat is mooi te verklaren. Dat komt omdat er veel onzekerheid aanwezig is in de weersverwachting. En daarvoor pak ik de windrichting erbij. Dat heb ik u al wat vaker laten zien, dit plaatje. Elke windrichting heeft een kleur. En we zien in het begin van de periode de kans op een noordoosten tot oostenwind... Ja, die die is gewoon heel groot. Tot en met zondag moeten we er gewoon rekening mee houden dat die wind uit die hoek gaat waaien. Oost, noord, oost. En een paar dagen geleden leek het erop dat dat nog wel wat langer kon gaan doorgaan. Maar we zien nu toch wel dat er ook andere kleuren heel duidelijk aanwezig zijn. En dat zijn andere windrichtingen. Dat is een windrichting bijvoorbeeld, dit rood, dat is zuid. En dat wat oranje kleurtje is zuidwest. En we zien natuurlijk ook nog het blauw en het paars van de oost-noordoostelijke wind. En ja, als je heel goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat vanaf maandag... Ik moet het potloodje weer even aanzetten, vanaf maandag alle kleuren mogelijkheid zijn. En dat betekent dat het allemaal erg onzeker is. Dat zien we dan ook terug in een temperatuurprofiel. Als we dat ook in detail bekijken. Dat het aanvankelijk allemaal vrij zeker is. Al die lijnen liggen dicht op elkaar. Maar dat het na het weekende, en dat speelt zich dan hier af. Ja, dan krijgen we dus hele brede marges in mogelijkheden van temperaturen en is er weinig van te zeggen. Dat past natuurlijk precies in dat beeld van het gevecht tussen gaat de koude lucht het winnen, gaat de warme lucht het winnen of wordt het er iets ertussenin. Dat moeten we eenvoudigweg gewoon afwachten. In ieder geval is heel duidelijk dat we de komende dagen te maken gaan krijgen met een stuk lagere temperaturen en dat het ronduit fris is voor de tijd van het jaar. Nog een fijne dag.